De grafische sector is constant in beweging. Als designers moeten we vandaag de dag over een brede waaier aan skills beschikken om zowel on- als offline mee te kunnen spelen. Daarom ontwerpen we het cross-media traject, waarin we in kleine groepjes van zes personen aan die vaardigheden gaan sleutelen. We starten met InDesign, Photoshop en Illustrator en we leggen de focus op een betere workflow en functies voor digitale toepassingen. We gaan in Photoshop banners gaan maken en animeren. In InDesign gaan we interactieve PDF's gaan maken. En in Illustrator gaan we pixel perfect artwork maken en exporteren. Daarna neemt mijn collega het over en die maakt u wegwijs in de wereld van motion en video. Aan de hand van een tweedaagse after effects en nog een extra dag Premiere rush. Wil je meedraaien in de grafische sector van morgen? Schrijft u dan vandaag nog in you <smart noise>